Dan ga ik jullie les 3, de oefening van het doolhof, tonen. Ik heb die als voorbeeld nog uitgewerkt met uh, fotootjes eigenlijk van mijn kindjes toen ze nog klein waren. De bedoeling is dat één object dat je kan besturen, roept naar een ander object en dat die wel door het doolhof zich kan bewegen, links, rechts, boven, onder. Maar op het moment dat je een, uh, een object of een obstakel eigenlijk in het doolhof raakt, Ouch. moet er een geluidje komen en kan je niet door die lijn uit. Stansi, proberen. Oud, het lukt dus niet om door die lijnen uit te lopen. Als ik hier naar beneden ga, moet hij dezelfde fout geven. Ouch. Voilà. Ouch. En als ze tot bij elkaar geraken, dan krijg je een nieuwe boodschap. Dag, grote zus. Hé, hey, kleine zus. En dan moet eigenlijk je programma stoppen. Voilà, dat is de opzet. Ik ga niet diezelfde figuurtjes gebruiken. Ik kan jullie inderdaad ook gewoon laten zien dat het met de standaard objecten ook werkt. Hè. Ik heb een kat nodig. Die noem ik uiteraard kat. Ik vind de kat een klein beetje te groot voor dit doolhof, dus ik ga hem op 75% zetten. Zo. Ik heb een tweede object nodig, dus ik ga er een nieuwe sprite aan toevoegen. Ik ga de kat een puppy laten benaderen. Zo. De puppy zetten we rechtsboven. Het is wel een grote puppy, dus die kunnen we misschien ook wat kleiner maken. 50% voor hem. We hebben een puppy, we hebben een kat. Nu moeten we die hindernissen van het doolhof nog tekenen. Die teken ik gewoon in de achtergrond. Je kan er ook objecten voor gebruiken, maar ik ga hem gewoon in de achtergrond tekenen. Maakt het mij nog wat gemakkelijker. Als je een tekening wil maken, een lijn wil tekenen, ik zal er eens eentje vastpakken, dan gaat die altijd een, uh, alle mogelijke graden eigenlijk uitgetekend kunnen worden. Als je de shift-toets indrukt, dan wordt het altijd een rechte lijn. Nu, mijn lijn staat op deze kleur, maar als je hier drukt, kan je ook alle andere kleuren gaan kiezen. Hè? Dus je kan uh, kiezen in welke kleur dat je wilt gaan tekenen. Laat, laat ons nu maar gewoon dat op rode lijnen laten staan. Ik ga hier een lijntje tekenen. Ik doe dat dus met de shift-toets ingehouden, hè? als je de shift-toets inhoudt, dan teken je eh, altijd de rechte lijn. Ik ga misschien de lijn een klein beetje langer maken. Zo, niet te lang. Want dan gaat ik altijd niet meer omheen kunnen. Misschien die lijn wat meer naar het midden. Die lijn ook een klein beetje naar het midden. Voilà. Als ik zo kijk naar mijn tekening, dan lijkt me dat goed om eventjes dooruit te wandelen. Goed, als ik nu op code druk, dan moet ik je goed opletten, dan zit je in de code van de achtergrond. Dus als je code wil gaan schrijven, eerst drukken op het object dat je wil gaan programmeren. Dat was object hè. En dat object zal luisteren naar de code die je maakt. Dus, als iemand op het vlagje drukt bij de kat, dus op het, vlag, het groene vlagje drukt, dan moet de kat eigenlijk altijd, dat hebben we geleerd, naar zijn juiste positie gaan en zich naar de juiste kant richten. Dat is stap 1. Nu wil ik dat die kat iets roept naar het hondje en het hondje moet iets terug antwoorden. Dus ik ga hier bij uiterlijke zeggen dat die kat eigenlijk naar de puppy roept. Puppy met drie uitop Die gaat dat... Anderhalve seconde moeten doen. Voilà. En nu wil ik dat die puppy gaat antwoorden. Nu, er zijn verschillende manieren om dat op te lossen. Ik ga het nu heel eenvoudig, en dat is onze derde les nog maar, ik ga het heel eenvoudig maken. Ik ga tegen die puppy zeggen, dus ik druk eerst op die puppy, als iemand op het vlagje gedrukt heeft, dan wacht je twee seconden, want ondertussen zegt die kat puppy, dus wacht twee seconden, en ga dan antwoorden door bijvoorbeeld te zeggen, kom me helpen. Ik zeg daar ergens iets, in. Bijvoorbeeld anderhalve seconde. Voilà. Nu gaan we dan eens testen. Stop, start. De kat roept puppy. En de puppy antwoordt met kom, me help. van voilà. Dus nu is het terug aan ons om de kat te laten bewegen. De kat moet kunnen wandelen. Dus eerst op de kat klikken. Dan zit hij terug in de code van de kat. En dan gaan we kunnen zeggen dat hij moet wandelen. Nu, hoe lang moet hij kunnen, dat spelletje, spelen? Totdat hij tegen de puppy aanloopt. Dus ik kan zeggen dat ik die bewegingen moet herhalen. Herhaal tot... Die gaat hier ook eerst ergens staan. Herhaal tot. Voilà, daar staat hij Totdat ik de puppy raak. Dus bij waarnemen kan je kiezen om iets te raken. Zo. Totdat ik de puppy raak, moet ik kunnen bewegen. Hoe hebben wij dat bewegen gedaan? Dat was met de als-functie. Dus ik ga bij besturen opnieuw de als pakken. Als. En dan kan je bij waarnemen voor kiezen om een toets in te drukken. Als de toets pijltje naar rechts ingedrukt wordt. Ah, wel, dan gaan we naar rechts moeten wandelen. Maar we weten uit ervaring dat we eigenlijk altijd eerst moeten zorgen dat we naar rechts gaan kijken. Dus richt u dan ook naar rechts en ga dan x met bijvoorbeeld, zeg maar dat we stapjes van 5 zullen doen. Oei, 5. Dan moet die stapjes van 5 gaan nemen. Je weet, als je dat alleen laat staan, dan gaat die zo'n schuifeffectje doen. We gaan natuurlijk ook zeggen bij het uiterlijk, Kies iedere keer vervolgens uiterlijk. Een testje doen, stop, start. De puppy roept, of nee de kat roept naar de puppy. Sorry, de puppy antwoordt. En als ik naar rechts druk, dan gaat mijn kat beginnen wachten. Dat lijkt ook okay. goed. Die kat is nu door de rode lijn uitgewand. Dus ik ga dat nu beveiligen dat die kat niet meer door de rode lijn uit kan. Dus ik ga bij besturen zeggen, als ik die rode lijn ga raken, dan moet je een klein stapje achteruit zetten en ook miauw zeggen bijvoorbeeld. Dus, als bij waarnemen raak ik een kleur. Nu, je ziet dat de kleur niet correct is. Als je daarop drukt, kan je de kleur gaan instellen. En je kan die hier de, de, de verzadiging, de helderheid enzovoort instellen. Of je drukt van onder op het pipetje. Dan kan je in het speelveld de kleur gaan kiezen. Dus als je gewoon op rood gaat staan en je drukt, dan gaat hij de juiste kleur invullen daar. Als ik hier nu het geluidje zet. Dus, bijvoorbeeld, het miauwgeluidje. En ik ga er tegenaan lopen. Dan blijft de kat daar tegen staan. En gaat iedere keer miauw, miau miauw miauw, miau, miau blijven zeggen. Dus wat ga ik ook oplossen? Ik ga ook zorgen dat hij een klein stukje terugspringt, eigenlijk. Terug achteruit gaat. Dus in plaats van verander x met 5. Ga ik nu ook zeggen. Ga dan een klein stukje terug achteruit. Je kan ook reserve inbouwen en zeggen. ga dubbel zoveel terug. Dus ik ga de test een doen. Stop start. De kat roept puppy, de puppy antwoord. Ik wil naar rechts, ik ga er tegenaan lopen. Hè? Voilà, hij is er tegenaan gelopen en is ook een stukje terug achteruit. gesprongen. maar anders kon je de hele tijd miauw, miauw, miauw horen. Voilà. Dus dat heb ik. Ik kan nog niet. Ik druk naar links, maar er gebeurt nog niets, omdat ik dat nog niet geprogrammeerd heb. Dus ik heb een pijltje naar rechts gemaakt. Maak het heel gemakkelijk. Rechtermuisknop een kopie maken en die hele blok ga ik ook voorzien. Hij gaat dat altijd starten, dat is vervelend om ook pijl naar links te kiezen. Voilà. Dan moet x niet met 5 veranderd worden, maar met min 5. En moet de x hier terug op 10 gezet worden. Nu, hij moet wel naar de juiste kant richten, dan uiteraard als we naar links gaan. Dus ik zet hem naar links. Even we testen? Stop. Start. We gaan een testje doen met die min 5 en die 10. Dus ik kan naar rechts lopen. Ik druk naar links en mijn kat springt nog boven. Dat kennen we nog van onze allereerste oefening. Dan weten we dat we de draairichting niet goed gezet hebben. Dus ik ga bij die kat de richting eerst terug naar rechts zetten. Uh, 90 uiteraard. Zo. En ik ga die draai enkel op links-rechts zetten. Zo. Stop. Start. Nieuwe poging. Ik kan naar puppy roepen. Ik kan wandelen. Ik druk naar links. Hij kijkt naar links. En ik kan naar links wandelen. Naar rechts. En naar rechts wandelen. Dus dat lijkt al oké. Okay. Nu, we kunnen de test... 7 proberen te doen met de rode kleur te raken. Dus ik ga er eerst voor zorgen dat die omhoog kan en omlaag kan. Rechtermuisknop, kopie maken. Zo. Nu wordt het niet pijltje naar links, maar wordt het pijltje omhoog. Dan gaat het niet over de x-as, maar de y-as uiteraard. Dus verander y met bijvoorbeeld 5 hè, omhoog te gaan. Het is wel vervelend dat je die blokjes niet kan wegdoen. Zo. Hier net hetzelfde. Die bovenste, die wil ik weg. Maar dan moet ik eerst het hele blokje aan de kant zetten. Dan kan ik die weg doen. En dan kan deze weer terug in. En dan hebben we hem wel klaar. Hè? Dus eventjes thuis stop. Start. Oei, ik zie dat ik nog één foutje heb laten staan. Ik heb hier veranderij met 5. En hier moet dan uh, veranderij met min 10 terugkomen. Hè? Min 10. Dan moet die 10 zakken. Het is een beetje vervelend dat ik die hier zo terug tussenuit moet halen, maar dat moet ik maar één keer doen. Hè? Dus naar omhoog gaan doet hij met stapjes van 5. Ga ik iets raken, dan gaat hij er 10 naar beneden. Datzelfde ga ik maar onmiddellijk doen, ook voor het pijltje naar beneden. Pijltje omlaag, dan veranderen we 1 met min 5. En als we dan iets raken, dan moeten we er 10 pixeltjes omhoog. Stop, start. Ze gaan op elkaar roepen. Ik kan de kat al laten bewegen. Omhoog, omlaag, links en rechts. Ik ga van boven nu die lijn eens raken... Voilà, dat is al gelukt. Ik ga ook langs de onderkant die lijnen raken. Voilà, dat is ook gelukt. En langs links, dat is ook gelukt. Dus ik raak niet meer door de rode lijn uit. Nu gaan we dat nog zo moeten maken. We hebben dat hier eigenlijk al gedaan. Hè. Herhaal tot ik de puppy raak. Dan mag je blijven bewegen. Daarna gaan we eigenlijk gewoon tegen die kat zeggen dat hij zegt... Uh, ik heb je gevonden, of zo ergens iets dergelijks. Dus hieronder kunnen we eigenlijk al rechtstreeks zeggen... Gevonden. Voilà. En we kunnen misschien nog een ander muziekje erbij starten. Hè? Dus bij het geluid. Er zit nu alleen miauw in. Dus als ik hierop druk, kan ik een geluidje bij doen. Bijvoorbeeld een effect gaan zoeken. Dit is een leuk... Ja, dat ga ik erbij doen. Voilà. Headshake. Dus bij de code zeg ik. Als ik de puppy raak, start dan het geluid. En dan zeg je, voor anderhalve seconde gevonden. Datzelfde kunnen we eigenlijk doen ook bij de puppy. Hè. Dus bij de code van de puppy, als ik op de puppy druk, dan kan ik ook hier zeggen, van als ik geraakt word door de kat, dan moet ik zeggen, dankjewel, of zo ergens iets. Hè. Uh, of eindelijk bijvoorbeeld. Dus ik ga hier iets inbouwen. Hier moet hij wachten tot, dat is deze knop, wacht tot ik geraakt word door de kat. Iets raken, dat zag je bij waarnemen. Wacht tot ik de kat raak. En als ik die geraakt heb, dan moet je iets gaan zeggen. Maar weet dat die kat ook nog iets aan het zeggen is. Dus ik ga bij besturen weer even zeggen van... Oei, wacht twee seconden. Wacht twee seconden. En zeg dan bijvoorbeeld, eindelijk. Voilà. En dat zou mijn code moeten zijn, hè. Dus stop, start. De kat springt naar de juiste plaats, zegt puppy. Puppy antwoord. Ik kan de kat besturen links, rechts, boven, onder. Loop ik tegen de rode lijn aan. Dan zegt hij miauw. Loop ik eraan voorbij. Ik zal even de moeite doen. Voila. Ik raak de puppy. We gaan het testen. Hij zegt gevonden. En de puppy zegt eindelijk... En mijn programma is gestopt. En als ik op start druk, gaat iedereen terug naar zijn eigen startpositie. Dat is de oefening van het doolhof. Vergeet je niet een correcte naam te geven. Op het moment dat je hier op enter drukt, dan gaat die weer bewaard worden. Je kan ook altijd op dat knopje bewaar nu drukken. En dan wordt je project opnieuw bewaard. Dat is de eenvoudige oefening van het doolhof. Weer wat nieuwe technieken geleerd. Nu is het aan jou. Veel succes!